Bij keuzemenu druk je op toevoegen. Omdat deze module geld kost, krijg je eerst de kosten in beeld. Je betaalt voor de keuzemenu eenmalig 60 euro en daarna 15 euro per maand. Als je akkoord gaat met de kosten, druk je op ja, ik weet het zeker. Geef je keuzemenu een naam en een beschrijving. In dit geval keuzemenu hoofdnummer.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 Ga naar Belplan toevoegen. Je krijgt nu een aantal suggesties van telefoonnummers. Ik kies voor het nummer die eindigt op 130, omdat dit het hoofdnummer is. Kies voor stap 2. Kies in de eerste selectie voor het keuzemenu en vervolgens voor het keuzemenu die wij net gemaakt hebben.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 Nu kan je aangeven welke optie de eerste keuze is. Ik kies voor optie 1... ...en ik druk op opslaan. Nu kan ik een stap toevoegen. Klik bij de optie op de drie puntjes en kies voor wijzigen. Ik wil dat de telefoon 30 seconden gaat rinkelen op toestel 202. Ik klik bij stap 1.1 op wijzigen en selecteer hier voor account 202.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 In dit geval mag de telefoon een minuut overgaan op belgroep 401. Als deze niet opneemt, wil ik graag een voicemail.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 In dit geval wil ik dat hij jumpt naar stap 1, namelijk het begin van het belplan. En ik druk op opslaan. Het belplan met keuzemenu is nu klaar, dus klik ik onderaan op opslaan. Bedankt voor het kijken naar de instructievideo voor het instellen van een keuzemenu in je belplan.